Goedenavond bij de band New Exit. Welkom weer de nieuwe klant. muziek Het is niet zo hard als de band voor ons, maar man, maakt niet uit. is Dit is Dit is bij voor hen Deze voor jou en mij,